Hoi, hoi, Even een applausje. Dus ik zal even kort introduceren. Volgens mij is er niemand hier die Flemke niet kent. Dat klopt? Oké. Okay. Oh, Ze komt uit Vlaanderen. Daar, daar heeft het mee te maken. Ja. Dus Flemke is van um, financiële expert voor zzp'ers. En ze heeft een bestseller geschreven, Financiën voor zzp'ers. Ja. En nu een tweede project rond Profit First. Ze is heel vaak op de radio. Op uh, tv, was dat ook al? Ja, twee keer. Twee keer op tv, heel goed. En zij gaat als de expert op het gebied van financiën voor ZZB'ers. En ze wil iets vertellen over hoe ze bij mij heeft ervaren. Want ze heeft deelgenomen aan mijn high-level programma. Ja. Ja. ja, heel graag. Um, voordat ik bij jouw klant werd, bij jouw dingen ging leren in het programma, um, was ik gewoon een, ja ik noem hem even een happy zzp'er. Ik deed ruim een ton omzet per jaar en ik werkte daar keihard voor en, um, en ik werkte ook heel erg gebaseerd op uurbasis. Um, en toen besloot ik, ik denk anderhalf jaar geleden bij jou in het programma te stappen, omdat ik echt voelde, ja, ik wil gewoon die volgende stap zetten. Ik wil dat next level, wil ik, die stap wil ik zetten. En um, als ik nu kijk waar ik sta, dan, um, ja, dan, dan raakt me dat ook, omdat ik heb nu zo'n relaxed bedrijf, ik ben zo happy met hoe ik nu de dingen doe... Um, ik doe dit jaar een kwart miljoen omzet en dat is heel cool, daar uh, ben ik heel blij mee. Ik maak mooie winst, hè? profit first, dat gaat ook om winst. En 2018 um, zie, zie ik dat het een half miljoen gaat zijn. En um, dat, dat, is, dat is fantastisch, want ik ben ambitieus en ik wil heel graag een groot bedrijf. Uh, ik wil heel graag geld verdienen, dat staat voor mij ook symbool voor dat ik goed ben in de dingen die ik doe. Uh, en ik wil gewoon dat, dat leven, uh, dat ik al heb, gewoon heerlijk, geniet ik van. Um, dus daar ben ik heel blij mee. Dat is niet eens het allerbelangrijkste. Het is ook vooral de relaxedheid die ik nu ervaar. Um, en dat is een optelsom van eigenlijk alles wat ik van jou heb geleerd. Het is uh, hoe ik in staat ben nu om um, een, een, de productpiramide uh, die heb ik behoorlijk mooi neergezet, vind ik zelf... Maar ook hoe je een funnel inricht. Het is echt een klus. En ik geloof dat ik nog niet een fractie daarin heb bereikt wat ik kan bereiken. Maar wat ik erin heb bereikt heb ik van jou geleerd. Um, het is mijn, mijn geldmindset. Ik weet nog heel goed dat uh, ik op een gegeven moment tegen jou zei. Ja maar ik kan toch niet meer gaan vragen dan een advocaat per uur. Dus dat, dat uren zat zo in mijn hoofd. Ik kom uit de financiële hoek, consultancybranche. En... Um, dat is wel heel erg blijven hangen uh, en nu zit ik op het punt dat ik denk, ja maar luister, ik kan mezelf toch niet vergelijken met een advocaat die 50 uur per week billable kan zijn. Met enige moeite ben ik misschien vier uur per week billable. Dus weet je, dat zijn hele andere, maar dat, die mindset heb ik echt, moest ik echt leren. Um, ik werd eergisteren gebeld door een, uh, een bedrijf en die kende mij van heel lang geleden. En die vroegen of ik een training financiën voor niet-financiële managers wilde doen bij de gemeente Rotterdam. Ik zei nee. Um, toen vroeg ze, mag ik vragen waarom niet? En toen zei ik, ik ben redelijk direct, daar heb ik helemaal geen zin in. <lacht> en maar dat is in, in één woord is dat wel... Alles wat in mijn systeem zei, mijn hele systeem zei nee. Ik weet wat voor tarieven daar gevraagd worden. Dus dat is niet in verhouding met wat ik wil verdienen op een dag. Maar ook, dan moet ik daar eerst naar Rotterdam. Ik woon in Amersfoort, Eerst heen voor een gratis intakegesprek. En al dat ik dacht van nee. Ik, en, en überhaupt, financiën voor niet-financiële managers, dat is niet mijn. een van je zeven. Weet je, dat is niet mijn. Wat is het woord? Um, principes. Ja, een van je zeven principes. Maar, het is niet datgene Geef waar geen ik ja. helemaal enthousiast van word. Dus, um, wat, wat ik ook heb gemerkt is, uh, drie jaar geleden werkte ik nog voor 500 euro per dag gaf ik trainingen. En dan moest ik dan, voor die 500 euro moest ik het ook voorbereiden. En dat was voor een opleidingsinstituut en dat was een omzet van 30.000 euro per jaar. Dus dat was heel eng om dat op te geven, 30.000 euro omzet. Hè? Echt zo met één belletje is het weg. En uh, dat heb ik wel gedaan. En ik heb natuurlijk geen centje pijn gehad. Sterker nog, die 500 euro per dag was natuurlijk veel te duur. Want ik ben dat op een andere manier in veelvoud gaan terugverdienen. Maar dat was 500 euro per dag. En vorige maand heb ik een training gegeven in company. Dat doe ik niet zo heel veel meer. Voor 5000 euro. Dus dat was tien keer zoveel. Um, en zonder dat ik daarbij voel dat het te veel is. Ik voel in alles van, Maar het is een goede prijs, het is een prima prijs. Dus die mindset... Ja, dat was belangrijk. Um, ik denk wat ik nog meer... Uh, oh ja, en het gaat allemaal over geld. Het gaat, maar het gaat dus ook over het plezier en de relaxedheid waarmee ik nu dingen doe. Ik ben niet te druk in, in mijn werk. Um, alles is samengekomen, dat zei ik ook al. En ik heb uh, vorige maand de BSO gebeld en gezegd, uh, we gaan een middag minder. Uh, uh. Dat raakt me dan natuurlijk iedere keer weer. Het is niet ja. de eerste keer dat ik het vertel. Want vorige week vertelde ik het ook op een podium bij mijn eigen training. Dan raakt het me ook. Maar dat is, dat is gewoon een stap. Zeker. Ja. Ja. Dus dank je wel, Laura. Graag gedaan. Ja. Dank je wel. Ja.